Hallo en welkom bij Palsmodel Trainstaf. Uh, ik ben met een groot project bezig wat, uh, wat langer duurt dan uh, gedacht, een paar weken langer zelfs. Dus uh, het is wat rustiger uh, wat betreft video's. Wel heb ik wat nieuwe spullen binnen die ik uh, graag met jullie deel. Uh, het zijn een aantal goedere wagons. Hier een Aral goederenhelmwagon uit Essen. Goed, duidelijk opschrift. Staat er mooi op. Uh, er zitten wat dingetjes een beetje los. Niks wat heel ernstig is of niet mogelijk, uh, Allemaal niet moeilijk te repareren, in ieder geval. Uh, het merk van deze weet ik niet. Zo snel. Het zou een Pico kunnen zijn. Nou ah, ja, het zit ook in een anoniem doosje. Verder, een Sachen modellen. Ook een tankwagen. Oeh. Zo. Uh, mogelijk is dit uh, dezelfde als uh, die... Uh, die aarhal, uh, qua opbouw of in ieder geval qua onderbouw moet ik zeggen dat ze erg op elkaar lijken. Dus dan zou dit dus, uh, die andere ook een uh, zachte modellen kunnen zijn. Uh, dit is er eentje van de NS, de Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij uit Nederland. Uh, ziet er goed uit ook hier. Zit een hekje een klein beetje los, maar dat is, zit zo ook weer vast. Ik heb niet het idee dat dit de originele doos is, maar we doen het dan maar even mee. Zo. Die kunnen mooi in uh, mijn uh, goederen trein met uh, uh, tankwagens, uh, die ik uh, uh, verschillende heb en inmiddels. Alleen sommige nog met willen. De volgende zijn twee Fleismans. Net... Uh, er zaten nog een aantal uh, koppelingen bij en uh, nog wel meer. Uh, ja. De eerste Fleishman. Zo. Deze is bijna helemaal in orde. Behalve dat deze twee dekseltjes die liggen hier, die moeten er nog terug op. En deze zit een beetje vastgelijnd. Zou het zou kunnen zijn dat ik uh, eindig met uh, aan deze kant drie vastgelijnde deksels. En aan één kant nog wat ze open kunnen. Mooi, ook inclusief doos. Uh, en de verschillende koppelingen zitten er nog bij. Er zitten nu de Fleissman koppelingen onder, profi koppelingen. En een andere Fleissman. Heeft ook de profi-koppelingen er nog uh, onder zitten en uh, een deel van deze koppelingen komt van uh, deze wagen af. Ik heb deze zelf een soort van, alleen al met uh, volgens mij met vier wielen eronder in plaats van met twee, dus met draaistellen. Uh, kan uh, uh, gebruikt worden om, om, om daadwerkelijk spullen te storten. Uh, hierbovenop zit een, uh, zit een klep. Ik weet niet hoe makkelijk dat ik die open of dicht kan doen, zonder hem kapot te maken. Dus ik blijf er even van af. Ook leuk voor een wat oudere goederen trein. En ik heb dus meer van deze uh, stofwagens inmiddels. En als laatste... rammelt een beetje. Een uh, NS-kolenwagen. Uh, die komt qua opbouw enigszins overeen met deze blauwe. Uh, deze heeft uh, de het schuifmechaniek er bovenop zitten. En de kolen zitten niet zo erg gestort. Deze heeft de kolen er vrij hoog bovenop zitten. En geen schuifmechanisme. Maar qua uh, overige opbouw moet ik zeggen dat het er toch wel heel erg op lijkt. Moet ik eerlijk zeggen. Uh, er ontbreken her en, her en her wat dingen aan. En er zit aan de binnenkant iets los. Um, maar ik heb hier dus het probleem met dat deze koppeling niet zo goed werkt. En het zou wel eens kunnen gaan gebeuren dat deze zwarte hierop uh, komt. Zodat uh, deze weer completer is. Maar deze kwam er dan ook bij als defect extra. Die gaat dus ook weer even terug in zijn doekje. Dus dat, uh, dat zijn de nieuwe. Uh, Geen rondje rijden, want uh, dat uh, lukt nog niet. Ik moet nog steeds uh, de bovenlaag op gaan bouwen van mijn baan. Uh, maar ik, ik loop gewoon ontzettend uit met een moeilijk project: uh, met een uh, verbouwen van een trein die nu niet meer wil rijden. Uh, ik weet nog niet waarom. Als dat uh, opgelost is dan, uh, en die wil weer rijden, dan uh, ga ik die, uh, die afronden. En, uh, Ga ik ook verder aan de opbouw van mijn baan. Uh, dus tot die tijd zou ik zeggen. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Like, subscribe en uh, laat berichten achter.